Nou, daar ben ik maar weer even. Ja, ik ben even een paar dagen afwezig geweest. Allemaal harde schijf die liep te frikken. Ik kon er toch niks meer omzetten. Ja, en toen heb ik even wat problemen gehad met even de wachtwoorden erom te zetten. Maar ja, dan heb ik ook weer even wat rust gehad. En net uh, dus zoals een collega zegt, oh, mijn per is die zijn wel, wel een gebieds in elkaar. Dus dat, dat ik allemaal gekregen spullen heb. Ja, en boeiend. Ja, als het zo kennen, dan kennen toch. het toch. Ja, Mijn PC was goed, ja. Ik heb een andere eh, moederboord, ja, nou ja. Die PC was niet vooruit te branden, ja. Maar uiteindelijk is het wel een geinige per se. en Ja, ik heb een andere de schrijf van een collega, ja. En ik had er trouwens zelf nog wel eentje, maar die kon ik niet vinden. En achteraf, ik heb op allebei de windows gezet. En diegene die ik heb gekregen, die is gewoon sneller. En ja, met wat ik nou mee bezig ben. Vind ik het ook wel even fijn, na heel lang dat het per se heel traag was, dat ik even wat sneller ben. En dan loopt hij me iets te verwijten van een vriend, een probleem, en ik denk, ja, zoek hem maar uit. Ja. En hij, dan loopt hij zelf te zeggen dat niemand zijn uh, uh, een vriend. En dan loopt hij te klagen dat niemand hem helpt. Ja. Als je niemand als een vriend ziet en je jaagt die iedereen weg, Ja, kan je dan verwachten dat iemand die helpt. Kijk, ik heb hem geholpen met, met wat ophalen. Terwijl die anderen voor jou lul hebben laten terugfietsen. En dan voelde hij nog lachen ook. Stuk verdriet. Maar ja, daar kan ik niks aan doen. Ik heb het wel gezegd. En ik vind het jammer voor die gozer. Maar ja. En ik hoop dat ik hem heb laten zien wat, vriend, wat dat nou betekent. Wat een echte vriend is. Ja, en ja, dan loopt hij me allemaal verwijten dat ik de dingen niet kon. Maar ja, weet je, hij heeft ook problemen met zijn vader. En, ja, en die, die, die problemen heeft hij nog steeds niet. En dan zegt hij, oh, hij is al goed. Maar zelf verwijt hij hem hoop. Nou, dan is zijn vader toch niet zo goed. Als hij na al die jaren nog problemen mee heeft. Nou, dan mag hij ooit zo trots zijn geweest. Maar ja, dat zien we wel weer voor de vorige keer. Maar ik ben in ieder geval blij weer dat ik terug ben. Dus ik zal er wel weer een hoop aan open werken. Dus ik zal wel weer wat nieuwe filmpjes voor jullie maken. En ik hoop dat jullie er blij mee zijn. Later.